Hoofdstuk 32. Dwars door de zee. Daar gaan de Israëlieten in een lange optocht. Mozes en Aaron lopen voorop. Weet Mozes de weg naar Canaan? Nee, dat weet hij niet. Eigenlijk loopt Mozes niet voorop, maar de Heere God zelf. Want vooraan de optocht zweeft een grote wolf, wolk in de lucht. Die wolk staat niet stil. Hij gaat Op. steeds verder. Waar de wolk heen gaat, daar gaat Mozes ook heen. En alle Israëlieten komen achter hem aan. De wolk gaat maar heel langzaam vooruit. De Heere God weet wel dat kleine kinderen niet zo hard kunnen lopen en de lammetjes ook niet. Overdag heeft de wolk schaduw aan de mensen. In de zon is het heel erg warm, maar daar hebben ze nu geen last van. Snachts geeft de wolk licht, dan is het niet zo donker. Ze kunnen s'nachts ook heel goed zien maar ze lopen. Wat zorgt de Heer goed, goed voor de Israëlieten? Ze komen bij hoge bergen, maar tussen die bergen is een breed pad. Steeds verder lopen ze. En ze zijn zo blij en gelukkig, maar opeens, wat horen ze in de verte achteren? hen? de mannen en lavai van paarden en wagens Wie komt eraan? Farao op zijn mooie wagen met al zijn soldaten. Wel 600 wagen met paarden en soldaten. Farao heeft spijt dat hij de Israëlieten heeft laten weggaan. Hij heeft nu geen slaven meer voor hun muren bouwen. Dat dat moeten de Egyptenaren nu zelf doen daar, en daar hebben ze geen zin in. Varao zegt tegen zijn soldaten, we gaan de Israëlieten weer terughalen en daar komen ze aan. De Israëlieten gaan steeds harder lopen, maar de wagens van Farao zullen hen straks inhalen. Varao kan veel vlugger dan zij. Ze lopen, ze, ze lopen nog harder, maar ze zien dat ze niet verder kunnen. Voor hun is een zee en er is geen brug. Opzij de hoge bergen, daar kunnen ze niet overheen. Wat moeten ze doen? Ze beginnen te schreeuwen van angst ze, en ze worden boos op Mozes. Ze zeggen, het is allemaal jouw schuld, Mozes. Jij hebt ons hier gebracht. Straks pakt Vara ons. Straks maakt hij nog ons dood. Mozes zegt, domme mensen, wees toch niet bang. De Heere God zorgt voor ons. Let maar eens op. Het is ondertussen avond geworden. De wolk die eerst vooraan was, gaat nu tussen de Israëlieten en de Egyptenaren inzweven. Aan de kant waar de Israëlieten Isra zijn, geeft de wolk licht. De Israëlieten kunnen alles goed zien, maar de kant waar de Egyptenaren zijn, is, is de wolk donker. De Egyptenaren kunnen bijna niets zien. De Heere God zegt tegen Mozes... Ga naar de zee en zwaait met je staf over het water. Mozes gaat naar het water en zwaait zijn met zijn staf over de golven. Uh, en wat gebeurt er nu? Het water blijft stilstaan. Er komen twee muren van water. En tussen de muren is een breed pad. Je kunt de bodem van de zee zien. Mozes loopt zomaar over het pad, over de bodem van het droge zee, tussen twee muren van water door. Nu durven de Israëlieten ook wel. Ze lopen allemaal dwars door de zee, tussen de twee muren van water, over het droog pad. De hele nacht lopen ze door. En de volgende morgen zijn ze aan over de over de kant van de zee allemaal. De hele god zegt tegen Mozes: "Zwij nu weer met je staf over het water." Dat doet Mozes. Opeens gaan de muren van water stuk. Het pad verdwijnt. Het water stroomt weer gewoon verder, net als vroeger. Waar is farao gebleven met al zijn soldaten en wagens? Farao zag, zag dat de Israëlieten dwars door de zee gingen. En ach, er achteraan schreeuwde hij: en als de Israëlieten door de zee kunnen, dan kunnen wij dat ook. En daar gaan ze dan ook dwars door de zee. Maar het gaat niet zo goed. De wielen van de wagen zakken, zakken weg in de modder. De paarden worden bang. Ze beginnen te stijgen. Ze botsen tegen elkaar op. De soldaten schreeuwen. Wat moeten we? We moeten terug. Het gaat niet. We willen terugrijden. Maar het is. Te laat. Mozes heeft zijn staf over de zee gezwaaid. En het, is, en het water begint weer te stromen. Het water stroomt over de soldaten en wagens heen. Het water stroomt ook over Farao heen. Farao verdrinkt en alle soldaten verdrinken. De Israëlieten staan, staan aan de overkant van de zee. Ze zien hoe het water, water over Farao en zijn soldaten heen gaat. Farao kan hun nooit meer kwaad doen. Mozes zegt: Laten we een lied zingen. Dan hoort de Heere God hoe dankbaar wij zijn. Ja, zeggen de Israëlieten, dat doen we. Mirjam, de zuster van Mozes van Aaron, ze zeggen, ze, ze zeggen tegen de vrouwen, dan gaan erbij dansen en tamboerij spelen. Dat wordt een blijfeest.